Welkom bij Nefkens, de leverancier van mobiliteit met vestigingen door heel Nederland. Met een rijke geschiedenis en een passie voor ondernemerschap kunt u bij ons rekenen op een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering, vakmanschap, hoogstaande service, persoonlijke betrokkenheid en kwaliteit. In 1878 legde Jan Nefkens de basis van ons familiebedrijf. Met trots kijken we terug op bijna anderhalve eeuw vakmanschap, ondernemerschap en expertise. Voor u zijn wij graag dé professionele en betrouwbare partner die blijft innoveren, inspeelt op actuele ontwikkelingen en sterk regionaal vertegenwoordigd is. Dat is voor ons ondernemen. Nefkens biedt u een verscheidenheid aan kwaliteitsproducten en diensten. Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen en zijn volop bezig met innovatie en specialisatie. Wij zijn er trots op dat wij al onze medewerkers vakmensen mogen noemen. U kunt rekenen op een laagdrempelige en persoonlijke benadering. Wij denken graag met u mee en zorgen ervoor dat u zich bij ons thuis voelt. Voor u doen wij graag een stapje extra. Vanzelfsprekend mag u rekenen op een uitstekende service. Passende oplossingen worden geboden door goed te luisteren naar uw wensen en behoeften. Daarbij is het belangrijk om altijd eerlijk en transparant te zijn. Zo werken wij graag aan een duurzame relatie met u. Duurzaamheid is ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wij dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons bedrijf gaat al generaties lang mee en we zijn er ook voor de volgende generatie. Wij zijn er voor u. Nu en in de toekomst.